Hi, ik ben Wannes van Round Media. Round Media helpt de vastgoed met communiceren. We creëren software zodat iedereen in virtual reality, in digitale ruimtes, woningen, gebouwen, appartementen kan gaan plaatsen en dat iedereen zijn keuzes op dat gebouw kan gaan toepassen. Zodat architecten, bouwpromotoren en eindklanten exact kunnen zien wat ze uiteindelijk zullen krijgen binnen x aantal jaar. We zijn gestart vanuit de, de nood dat de, de eindklant niet altijd kan zien wat hij kocht. Welke vloer heb ik nu eigenlijk een, op plan? Hoe groot zal dat nu zijn? Um, of een woning die al ja, gebouwd is? 2,5 jaar geleden heb ik gestart met, met 5. We zijn eigenlijk nu allemaal 6 gegaan um, in die tijd, naar 30. Um, en dat is eigenlijk de reden omdat we altijd maar rapper willen gaan. We willen meer automatiseren, we meer software. We willen de markt gaan volgen, dus uh, ja, moet je groeien. Uh, een paar maanden geleden zijn we verhuisd. Maar eigenlijk in de laatste twee jaar zijn we vijf keer verhuisd. Uh, nu, uh, impact, het is op, op veel dingen impact, maar op onze telefonie niet. Ja, het is gewoon ja, toekomen, inpluggen en uh, in dit geval de regiocode laten veranderen. Uh, we hebben eigenlijk nooit geen, geen geen, um, geen downtime, um, ja, dus, ja, dankzij voice natuurlijk. He. Als ondernemers tips voor ja, bedrijven zoals ons, zou ik zeggen, zorg ervoor dat je zo flexibel mogelijk bent. Uh, hang je niet vast aan iets uh, dat jarenlang uh, hetzelfde blijft. Um, zorg dat je als, je als je verhuist, als je mensen bijneemt, dat alles dat je gebruikt schaalbaar is, dat meeschaalt mee met je. Met je bij je bedrijf, want er is niks zo aanbetand als iets gewoon zijn en dan merken dat het zijn limitaties heeft. De, de grootste les in de, in de voorbije twee jaar, twee jaar en een half um, groeien kost geld. <laughs>